We staan hier in het halfgebied van Brescus en de bedoeling is eigenlijk om uh, drie appartementtorens te realiseren. Ja, we staan hier uh, op het uh, project VAROS, gezamenlijk 159 appartementen. En we staan hier nu momenteel uh, op de vijfde verdieping uh, van gebouw 2. Dat is een mooi project waar wij uh, veel kunnen toevoegen met onze producten. Met dit project was al vrij snel bekend dat de Zeeuwse Vormingsunie het samen zou doen met het aandeelingsbedrijf Van de Poel. Dan zagen we bij kunst toch wel heel grote voordelen ten opzichte van het uh, zeeklimaat. Maar vooral ook van de luchtweerstanden die gegeven werden. Van der Poel is een, uh, een aannemer die, uh, die veelal kiest voor onze producten. En uh, met name het Dijken Air-product. Ja, Dijken Air is een mooi product, want het is van luchtklasse D. Met de huidige regelgeving en het luchtdicht bouwen is dat meer en meer in opkomst. En het is gewoon mooi dat ze geplakt worden en die, die afsluiting dat gewoon perfect is. Daardoor ontsnapt er geen lucht uit, er ontstaat er ook minder geluid. De prefab wordt gemaakt in de Halle in Steenwijk, bij ons hoofdkantoor. En dat heeft als voordeel dat daar alle producten voor aardig zijn. Men kan sneller en efficiënter werken. Dus de temperatuur, de luchtvochtigheid, alles is altijd hetzelfde. Dus de kwaliteit zal omhoog gaan. Er is gekozen voor Prefab, omdat dat sowieso op de vloer beter werkt, sneller werkt. Het product dat we aangeleverd krijgen door Dica is Prefab. waardoor wij eigenlijk gelijk kunnen beginnen met onze werkzaamheden. Wij hijsen de bouw op, dat wordt gewoon neergelegd waar het neergelegd moet worden. Uit ervaring is gebleken dat de luchtkanalen gewoon uh, sneller uh, te leggen zijn, sneller te verwerken op de vloer. Ja, daar komt het financiële voordeel uit naar voren. Daarom hebben wij gekozen voor uh, Dika Priva. Ze hebben ons gevraagd om hen te ondersteunen, om uh, adviezen te geven en de, de engineering op ons te nemen. En dat hebben we samen gedaan met de werkvoorbereiding van de Social Vormingsunie. Ik ben in de voorbereiding en de engineering ook uh, betrokken bij het uitwerken van, van de kanalen. Het grote voordeel van het BIM-model is dat wij vooraf alles modelleren. Dat leggen we over het model van de aannemer heen. En bij het model van de aannemer wordt gezien of er uh, clashes zijn, uh, dingen die over elkaar heen lopen. En dan zie je gewoon dat het uh, ja, hier op de bouw komt, dat het allemaal past. Ja, het mooie aan dit project is gewoon uh, het gehele beeld. Ik maak het mee vanaf slot tot uh, helemaal de afbouw. Dit is voor ons een heel mooi project om te laten zien wat je kan. Het werk VAROS is een mooi project voor Dijka, omdat hier de samenwerking duidelijk naar voren komt. De samenwerking tussen de aannemer en de installateur en het voortraject dat wij met Dijka hebben uh, doorlopen. En de prefab die erbij komt kijken en de vestigingen. Van A tot Z zijn we erbij betrokken en dat is wat Dijka doet wat Dijka kan.